De vorige keer hebben we geïntroduceerd uh, procedures, met, nu met parameters. En uh, parameters uh, worden doorgegeven op, het, uh, op de manier van de call by value uh, mechanisme. En om het notie van de macro-expansie, we zien hier bijvoorbeeld een concrete call van een procedure P1 op een stel uh, parameters, dit stelt voor een rijtje van actuele parameters. En we hebben een blokstatement geïntroduceerd. Zodanig dat wij elke call kunnen expanderen naar een statement die zijn body bevat. Maar de formele parameters introduceert als lokale variabelen van de body. Dat hebben we de vorige keer besproken. En nu gaan we dat bekijken van hoe dat dan past in een uh, algemene recursieregel. Eigenlijk hebben we dat tot nu toe nog niet behandeld, we uh, hebben gekeken naar het simpele geval van een main statement in de context van een uh, declaratie bestaande uit één procedure. En uh, dat is dus het, uh, het nieuwigheidje hier, dat we ook kijken niet alleen naar uh, dat we nu procedures met parameters hebben, maar we kijken nu ook naar hoe we kunnen redeneren over een main statement in de context van meerdere procedure declaraties. Want nogmaals, dat hebben we nog niet behandeld. Dat is in wezen een, een vrij recht toe, recht aan uitbreiding. Maar, zoals je al wel ziet, notationeel heeft dat nogal wat, wat voeten in aarde. Dus laat ik dat proberen langzaam uit te leggen, de verschillende premissen. Want we zien hier dus één conclusie. Wat we willen, we hebben een een of andere main statement, dat is s, en we hebben een stel procedure declaraties, en we willen bewijzen dat s voldoet aan deze pre conditie specificatie. Nou, die s is samengesteld uit assignments, uh, sequentiële compositie, if et etc, maar dus ook uit uh, procedure calls. Nou, in principe uh, pas je de, de, de de regels of de assignment axioma toe en de regels voor, voor alle andere constructen. Maar als je in S een procedure call tegenkomt, dan moet je een pre- en postconditie specificatie van, van die call introduceren. Dat is het idee. En dat staat hier in deze eerste premisse, daar staat dat nou, je gaat gewoon aan de gang om die statement correct te bewijzen. En als je een procedure call tegenkomt, bijvoorbeeld hier deze call, die komt in S tegen. Uh, nou, wat je dan kan doen, en zo ga je vaak ook te werk, dan kijk je, nou ja, wat moet ik weten opdat ik deze globale specificatie correct kan bewijzen? Wat moet ik weten over deze call? Uh, dus welke, aan welke pre- postconditie moet die call uh, voldoen op dat ik dit kan bewijzen? Nou, Stel, ja, je komt erachter dat je zo'n pre- en postconditie uh, nodig hebt. Nou, dan introduceer je dat maar als een aanname. Dat ga je niet direct zelf uh, correct bewijzen. Je hoopt het, want je moet natuurlijk wel later dat ding uh, bewijzen. Maar je concentreert je eerst op het correctheidsbewijs van je meestemmer. Nou, daar komen dus verschillende uh, procedurecalls voor. Voor die procedurecalls introduceer je aannames... Pre- en postconditie specificaties van die calls, met behulp waarvan je dan die main statement correct kan bewijzen. Nou, stel dat dat gelukt is, en hier, hier staat dat: hier heb ik een N-tal uh, correctheidsspecificaties over een N-tal calls. Uh, dit hoeft, die P1 tot en met PN kunnen in principe verschillende calls uh, procedures zijn, maar hier wat ik hier heb aangenomen trouwens is, als je het goed bekijkt, uh, dat ze... Nee, ze kunnen gelijk zijn. Dus een, uh, een P1, moet ik even kijken. Dus neem ik nou aan de, dat voor elke procedure ik maar één uh, uh, aanname heb over een kool? Nee, want je kunt voor dezelfde procedure natuurlijk verschillende actuele parameters hebben. Ja. In dat geval heb je dat P1 en P2 bijvoorbeeld uh, dezelfde procedurenaam zijn ja. maar dat dan T1 en T2 uh, verschillende actuele parameters uh, zijn. Ja. In dat geval is uh, P1 ja. heeft dezelfde boordeel ja. als P2. Ja, ja precies, dus uh, P1, de naam, de procedurenaam, kan dezelfde zijn als die van P2. Ja. Je ziet dat ze uh, een typo, ja. dat moet uh, i zijn. Ja. Dus, die P1 tot en met PN zijn niet noodzakelijkerwijs verschillende procedure namen. Ja, bedankt Hans. Dat kunnen dezelfde namen zijn, want ja, voor één procedure kun je dus, wat Hans ook net zei, verschillende calls hebben, verschillende actuele parameters. En dat zeg je hier ook, want je zegt alleen maar dat de, de, de IPI gedeclareerd is. Maar je zegt niet dat ze onderling verschillend hoeft te zijn. En dat is natuurlijk ook logisch, want in S kunnen verschillende calls naar dezelfde procedure voorkomen en daar kun je dus, er komt op verschillende plaatsen in die main statement voor, dus dan kun je daar in het algemeen uh, verschillende uh, pre-postconditie-specificaties nodig voor hebben. Maar, maar sterker nog, je zou zelfs ook voor twee calls naar dezelfde procedure naam, met oh, dezelfde actuele parameters. Ja. Toch verschillende assumpties hebben voor bijvoorbeeld als een andere, andere globale toestand beschikken. Ja, bijvoorbeeld inderdaad, als je gewoon. Je kunt twee dezelfde, exact dezelfde calls na dezelfde procedure met dezelfde parameters, maar die komt op verschillende plaatsen in die statement voor. Nou ja, dan, in het algemeen zou je dan verschillende pre- en postconditie specificaties nodig hebben. Om domweg, omdat die call op twee verschillende plaatsen staat. Bijvoorbeeld als het als het uh, staat zowel in een den als een ens branch uh, van een if dan else, nou dan zul je doorgaans verschillende precondities hebben, we, namelijk uh, de ene die zegt dat die boeienconditie conditie waar is van uh, van de keuzestatement en de ander zegt bijvoorbeeld dat uh, die boolean niet waar is. Ja. Klopt. Dus die eerste premisse die geeft dus aan wat je eigenlijk allemaal moet weten over al die calls die mogelijk in s voorkomen om ...deze correctheidsspecificatie van die mainstake moeten bewijzen. En zo zou je in het algemeen ook te werk gaan. Je weet, dit, dit is wat je wil bewijzen en dan gebruik je de regels voor if dan else, zoals ik al eerder zei. En dan kom je op die calls en dan kijk je wat je daarvoor nodig hebt. En dat hou je bij, want die moeten natuurlijk daarna zelf bewezen worden. En die worden weer bewezen met een kleine variant van de recursieregel... Want voor elke uh, uh, call moet je laten zien dat deze, bijvoorbeeld deze, deze, deze specifieke call, moet je laten zien dat zijn body ook aan deze specificatie voldoet. He, dat, was, dat hadden we al gezien. Alleen de body wordt nu niet alleen die main statement, nee, die wordt uit, uh, daar kijk je naar in de context van de block statement, die de formele parameters He, dus ui, dat moet i zijn, die de formele parameters introduceert als lokale variabelen van, van die body. Dus je moet voor elk van die uh, specificaties van die calls uh, moet je bewijzen dat zijn body, en die body die hangt dus ook af van de actuele parameters, want uh, die block statement initialiseert die lokale variabelen met die specifieke uh, actuele parameters. Dus als ik bijvoorbeeld... Een, uh, een, een andere call hebt naar dezelfde procedure, maar met andere actuele parameters, ja, dan heb ik ook weer een andere blokstatement. En dan moet ik dus ook die weer correct uh, bewijzen. Dus in principe zie je hier gewoon dat je de, elke van die aannames moet rechtvaardigen in termen van de bijbehorende blokstatement. ...die dus de, de, de, lokale de formele parameters introduceert als lokale variabelen... ...en ze vervolgens initialiseert met de actuele parameters. En dan moet je voor elk van die dingen doen. En dat moet je dan vervolgens bewijzen, maar dan mag je wel weer gebruik maken van die aannames. Dat is dat idee van die uh, recursie om te bewijzen dat uh, de, de body aan de specificatie voldoet, mag je zelf aannemen wat je eigenlijk wil bewijzen over die uh, call. Maar dat is nu gegeneraliseerd naar nou, dus een, een, een verzameling, uh, nou, een verzameling van declaraties bestaande uit meerdere proceduredefinities. Dus dat is het. Uh, de, de generalisatie van de, de simpele recursieregel zoals we die gezien hebben zonder parameters en, uh, en met maar één proceduredefinitie. Nu zien we hem hier met parameters en vervolgens gegeneraliseerd naar een verzameling van uh, proceduredeclaraties. Uh, in principe werkt dit uh, in de praktijk, maar uh, Hans en ik en... Uh, een collega van ons hebben uh, een artikel geschreven wat we hebben gepubliceerd in het tijdschrift uh, Toplas, een ECM uh, uh, tijdschrift. Uh, en daarin hebben we deze regel nader geanalyseerd, want daar is iets onbevredigends aan. Uh, namelijk het, uh, als je kijkt naar de complexiteit van het bewijs. Doorgaans als je... Uh, ...kijk naar simpele while-programma's, even geen uh, procedures, verge vergeet die even, dus alleen maar assignments, et cetera... ...dan zie je, dat, uh, dat is niet zo moeilijk in te zien, dat uh, de, de complexiteit van het bewijs lineair is in de, in de lengte van je programma. Dus de, eigenlijk een bewijs vol, omdat een bewijs puur strikt de structuur van je uh, uh, statement volgt... Ja, Volgt daar heel eenvoudig uit dat uh, de, de complexiteit van een bewijs lineair is in de, in de lengte van, van, uh, van de statement. Hoe, je die statement. hoe je die lengte dan ook precies uh, meet, maar doorgaans in het uh, aantal instructies. Ja. Daar moet je dan maar even, uh, nog even over nadenken. Dat ga ik verder niet uitbreiden, maar dat is een uh, gegeven voor simpele wai Maar nu hebben we dus uh, een verzameling procedure declaraties en we hebben deze recursieregel. Ook nou, dat ga ik niet uitvoerig in, maar in het algemeen is nu krijgen we met deze uh, regel ja, dat in het algemeen, zeg maar in de worst case, uh, de complexiteit van je programma kwadratisch is in de lengte van je programma. Want bijvoorbeeld je kunt uh, de het aantal uh, procedure uh, declaraties is natuurlijk een, uh, een bepaalde constante, een bepaalde, is afhankelijk van de lengte van, uh, van je programma. Maar ook tevens het aantal uh, procedure calls. Dus zowel het aantal procedure calls als uh, het aantal uh, procedure definities is uh, een, een, een waarde... Afhankelijk van de lengte van je programma. Maar je ziet dus hier dat je het product neemt van beide. Want voor elke procedure declaratie moet je een aantal van die, en een aantal calls, moet je een aantal van die bewijzen genereren. Dus de, deze, deze, Het aantal van dit soort bewijzen is in het algemeen kwadratisch in de lengte van het, van het programma. Nou, dat kun je nog even proberen precies uh, uit te vogelen, maar ik denk dat dat niet zo moeilijk in te zien is dat, uh, dat we hiermee de complexiteit uh, van, uh, van bewijzen uh, aanzienlijk uh, vergroten. Dus ja, dat is, en bewijzen zijn al uh, over het algemeen uh, lastig, dus dat wordt hiermee uh, nog lastiger. En, en het, het probleem daarmee ook is dat we niet simpelweg een proof outline kunnen geven rondom de structuur van het recursief programma. Ja. Want voor elke kal moeten ja. we weer opnieuw wat anders gaan bewijzen. En dat past dus niet zo mooi, nee. net zoals de proefoutlines, in de wild, simple while programma's nee. om het programma heen. Ja, ja. ja dat klopt. Ja. ja, en dat is een goed punt. Want waar ik even overheen gefietst uh, heb, ben, is... Uh, kijk, ik zei, deze aannames, die heb ik gemotiveerd vanuit... Uh, een bewijs van je main statement. En toen zei ik van ja, elk van die aannames moet vervolgens gerechtvaardigd worden. Maar ik denk wel, in deze uh, block statement, waar, waar, met, met, uh, met de body, uh, body van de procedure, daar komen natuurlijk ook weer calls in voor. En voor die calls moet je dus ook weer een aannames genereren. Dus de, die aannames die moet je er ook nog weer bij voegen. Nou ja, dan is even de vraag, even schrikken van ja, oh, Maar kunnen we ons in het algemeen dan wel beperken tot een eindig aantal van die aannames? Nou, dat is zo, omdat je genereert niet meer aannames. Of je, want het aantal aannames is zo te zeggen direct afhankelijk van het aantal calls... Wat in de main statement voorkomt en in elke body voorkomt. Meer zijn er niet. En dan ook nog niet alleen de calls, maar ook nog voorkomens van de calls. Dus eigenlijk kun je zeggen, het maximale aantal aannames wat je nodig hebt, is het aantal uh, occurrences, voorkomens van calls in de, in de main statement en in elk van die body. En nou oh ja, dat, dat is al natuurlijk, uh, dat loopt dan snel helemaal uit de klauwen, Maar dat is in principe zeg maar de worst uh, case uh, die, uh, die je hebt. Maar het blijft dus wel uh, eindig in ieder geval. Je, hebt, je genereert in deze blockchain namelijk niet meer calls. Dat is in ieder geval een voordeel van uh, het op deze manier uh, doen. Uh, de parametermechanismen modelleren door middel van uh, de introductie van lokale variabelen. Even terzijde, er zijn ook andere in de literatuur andere manieren om dat te doen, namelijk door substitutie. Door die clashes van uh, uh, voorkomens van uh, deze lokale variabelen op verschillende recursiedieptes kun je ook voorkomen, die clashes, door... ...nieuwe variabelen te introduceren en dan al deze lokale variabelen in het body vervangen door die nieuwe variabelen. Maar ja, dan wordt het een minder evidente zaak of je dan wel kunt uh, volstaan met een eindig aantal van dit soort uh, aannames. En uh, nou, in de literatuur uh, geeft dat ook wel aanleiding tot allerlei uh, ja, technische, zeg maar even rompslomp. Of in ieder geval technische complicaties die we in ieder geval hier niet hebben. Maar nogmaals terugkeren bij zo'n aanvankelijke observatie. Het problematische aan deze regel is dus de complexiteit van uh, bewijzen die in het algemeen uh, kwadratisch is in de lengte van het programma. Het is uh, wel goed om, uh, als je het nog niet echt helemaal begrijpt of gevoel hebt, om nog eens nou, als een oefening dat voor, je precies, voor jezelf precies uh, uit te schrijven. En bijvoorbeeld ook dus dat voor gewone builprogramma's de complexiteit lineair is in, het, uh, in de lengte van het programma. Ja, dus de vraag is: uh, kan het anders? Kan het beter? Nou, dan dat. Dat kan anders, dat hebben Hans en ik in dat uh, artikel, uh, dat ECM Toplas uh, artikel, uh, laten zien. En dat is eigenlijk gebaseerd op de, uh, in de, op de notie van een contract. Uh, veel talen, uh, of en, er zijn enkele talen die uh, dat uh, integraal uh, ondersteunen. Ik moet ik even denken, dat is de taal bijvoorbeeld van Bertrand Meijer. Eifel. Uh, Eiffel, ja. Eiffel is een uh, objectgeoriënteerde taal dat integrale notie van contract uh, uh, uh, ondersteunt. En verder voor Java heb je uh, uh, formele assetsietalen, dat heet uh, JML, de Java Modeling Language. En uh, dat is een formele taal die ook ondersteunt uh, uh, het, het formaliseren van contracten, van methodes in, in, in Java. En in het algemeen is het idee van een contract, als je een methode hebt, of in ons geval dus een procedure, een contract geeft in het algemeen een preconditie en een postconditie. En het idee van een contract is dat, nou, jij hebt een methode gemaakt, je hebt een, zeg maar, een toeltje aangeleverd voor anderen te gebruiken, bijvoorbeeld in een library of zoals de collection framework, en ja, dan heb je een beschrijving nodig van hoe dat te gebruiken. En dan is het idee dat de preconditie geeft aan dan, oké, okay, als, als jij die methode aanroept uh, onder deze voorwaarden, dan garandeert de uh, ontwerper uh, dat die methode na afloop voldoet aan de gegeven postconditie. Ja, dat is het die, dat, vandaar dat woord contract. Ja, het is een contract tussen enerzijds de gebruiker en de, anderzijds de, de, de programmeur. Maar in het algemeen... ...spreek je dan van uh, ja, één pre- en één postconditie. En het idee is dat zo'n contract dan moet voldoen voor willekeurige call. He, en niet zoals hier, dat je eigenlijk hier voor elke call apart ja, eigenlijk een soort contract hebt. Want dit is eigenlijk meer vanuit het perspectief van de gebruiker... He, een ...gebruiker heeft een main statement waarin hij die procedures gebruikt... En dan bepaalt hij maar even, of zij, van, uh, nou ja, wat, uh, waar moet dat ding aan voldoen? En voor elk uh, call afzonderlijk. Ja, daar is dus geen not notie van een contract. Dat is meer zo van, wat heb ik nodig? En daar moet dan de, de programmeur maar aan, aan voldoen. Uh, ja, terwijl dus een contract is, is, heeft een andere filosofie. Van, de, wat van tevoren geeft de programmeur aan waar een methode aan voldoet. En in principe moet elke kool uh, daarmee te verifiëren zijn. En dan voel je wel aan dus dat je daarmee uh, niet meer uh, die, die complexiteit uh, hebt. Want je hebt maar één specificatie van je methode die moet werken voor een willekeurige kool. Uh, dat hebben we de vorige keer uh, gedaan. Dat was een... Uh, die, sorry. Eh... Uh, wat we de vorige keer gedaan hebben, was een illustratie van uh, die, die vorige bewijsregel, maar dan aan de hand van een, uh, een simpele procedure, met maar, uh, een simpele declaratie met maar één, uh, één procedure daarin. Maar daar ging het om om te laten zien hoe je redeneerde over die, uh, die bloksteken. Uh, maar nu gaan we verder. Huh. Nu gaan we uitwerken wat dat betekent, uh, formeel. Het redeneren over uh, methoden aan, of procedure aanroepen uh, door middel van een uh, contract. Uh, dat notie van een contract, dat hebben we uh, geformaliseerd uh, in, in termen van wat we noemen een, een generic uh, call. En een generic call is niets anders dan uh, de procedure met als, als actuele parameters, de formele parameters zelf. Dus eigenlijk is dit niet een concrete toepassing, maar is dit gewoon de procedure, definitie. En een contract is dan niets anders als een pre post uh, specificatie van zo'n generic uh, call. Nou, dan hebben we wat ik zei van we gaan nu uit van één zo'n contract. Dat moet in principe werken voor verschillende toepassingen. Dat is het idee van een contract. Een programmeur gaat ook niet alle mogelijke situaties beschrijven waarin zijn procedure geacht wordt te werken. Hij moet werken voor willekeurige toepassingen. Nou, dat wordt beschreven door middel van deze regel. Als ik zo'n contract heb, zo'n pre specificatie van, van zo'n dus Nogmaals, dat, dat zien we als een contract. Dan kan ik zo'n contract instantiëren voor een willekeurige concrete call met actuele parameters. Door uh, domweg in de preconditie de formele parameters te vervangen door de actuele parameters. Dus u... Uh, uh, streepje boven en t stellen voor een rijtje van formele parameters en dit is een corresponderende rijtje van actuele parameters. Maar er is één ding, je zou uh, verwachten nou eigenlijk van ja, waarom vervang ik die formele parameters door de actuele alleen maar in de preconditie? Nou, je zou misschien denken ja, dat moet ik ook doen in, uh, in de postconditie. Maar we eisen in het algemeen in een, voor een contract dat die formele parameters niet vrij voorkomen in Q. Nou, dan denk je misschien, waarom is dat nou? Nou, we hebben dat gezien in de blokregel. Laten we eens even terugkijken. Hier was de blokregel. Uh, uh, even kijken. Nee, die ja, staat er. minder. Oh ja. Ja, hier is de blokregel. Ja, blok, uh, en daarbij eisen we hè, dat die uh, uh, lokale variabelen die hier door die blok uh, geïntroduceerd worden, niet uh, in de postconditie voorkomen. En we zien ook dat, heel eenvoudig, met van eenvoudig tegenvoorbeeld, dat dat noodzakelijk is. Nou, dat wordt eigenlijk weerspiegeld, dat komt terug in die ins instantiatie van een concrete call, vanuit een uh, generieke call. Want eigenlijk zijn deze uh, formele parameters, zijn dus eigenlijk uh, lokaal aan de body. En, en eigenlijk is dit een specificatie over uh, de body met als uh, lokale variabele u. En eigenlijk moet je dus, dus zien als u wordt geïnitialiseerd op t. De lokale variabelen van de body worden geïnitialiseerd op t. Nou, en in die blokregel eis je dan ook dat die formele parameters niet in die, uh, in die postconditie uh, mogen voorkomen. En daarom doen we dat hier ook. Ja, je, je zou ook kunnen stellen voor zo'n zo contract: de postconditie geldt zowel aan het einde van de procedure als na de kal. Ja. En aangezien de kal. Verwijdert die lokale variabelen. Maar aan de binnenkant van de procedure zijn die lokale variabelen er nog wel. Maar je wilt wel dezelfde conditie hebben gelden daar. Kan die conditie niet spreken over de lokale variabelen? Ja, ja inderdaad. En dat zien we inderdaad nog, meer, nog beter terug... ...als we zien wat dit betekent. Hoe we dit rechtvaardigen. Want dit rechtvaardigen we door te laten zien... Dopweg dat de body van de statement S hier aan voldoet. Nou, als je dan deze p postconditie bewijst over een S, ja, dan zal in het algemeen, kan Q natuurlijk refereren naar die formele parameters. Maar ja, die bestaan hier niet meer. Want dan zijn het mogelijke andere formele parameters van, van, een, van een call daarbuiten. En daarom moeten we dus inderdaad ook eisen dat die formele parameters niet in die Q voorkomen. En dat, is een, uh, dat lijkt een klein dingetje, zo op het eerste oog, maar het is natuurlijk een restrictie. En, en het is een noodzakelijke restrictie, dat is één ding, maar is het niet misschien te restrictief? Te restrictief? Zijn we nog wel in staat om uh, dingen te bewijzen? Nou, dat hebben we met name in dat artikel uh, laten zien en we zullen dat ook aan de hand van enkele voorbeelden uh, zien dat uh, we op allerlei manieren die restrictie kunnen uh, omzeilen. Uh, ja, dit is even een uh, tezijde. Dat, uh, zou je je niet voldoen aan die restrictie? Dus u vervangen door T, dan zou dat corresponderen met een call-by-name parametermechanisme. Oké, okay, om dat uit te leggen, dan moet ik mezelf ook weer even uh, herinneren hoe dat zat met dat call-by-name uh, en, en dergelijke. Maar uh, ik laat dat even uh, rusten voor het moment. Misschien is dat iets wat we uh, misschien met een werkcollege kunnen behandelen. Of anders zie ik dat meer als een uh, tezijde om je... Om zelf eens even uit te volgen. Maar dit, uh, dit is een terzijde. Waardoor dat hoef je nu niet direct 1, 2, 3 te begrijpen. Ik begrijp dat ook niet 1, 2, 3. Ik moet eerst ook uh, voor mezelf, uh, wat ik al zei, uh, bekijken wat dat nou precies is bij coal by name. En waarom dan dit uh, een coal uh, by me mechanisme zou formaliseren. Maar dat was het terzijde. Nou. Met, uh, met behulp van uh, deze notie van een generic call en dus met behulp van deze uh, instantiatieregel, hoe we vanuit een generieke uh, uh, pre-postconditie specificatie voor een procedure declaratie, voor willekeurige uh, call een, uh, een, een bijbehorende pre-postconditie specificatie. Het is niet dezelfde, want de preconditie vervangt de formele parameters door de actuele parameters. Nou, hoe werkt dat dan in de context van recursie? Nou, wederom, hè, we hebben een main statement, we hebben, oh hier is weer de typo, dat moet dus uh, i zijn. We hebben een main statement uh, te bewijzen en nu gaan we dat bewijzen, niet vanuit een stel uh, concreet aannames over concrete calls, maar uit een stel uh, contracten. Dus uh, pre specificaties over een stel uh, generic calls. Maar merk op dat we hier ook nog in principe toestaan dat uh, een generic call verschillende pre specificaties heeft. Dus het hoeft op zich niet zo strikt te zijn. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat uh, de programmeur zegt van nou ja ik heb niet één preconditie. Bijvoorbeeld eens op preconditie zou je ook He, dus er kunnen verschillende situaties zijn waarin een, uh, een procedure geacht wordt goed te werken. En in principe zou je dat kunnen samenvatten in de preconditie als een disjunctie. Maar in sommige gevallen hangt de postconditie weer af van de specifieke uh, voorwaarden in de preconditie. En daarom is het handiger om al die verschillende gevallen in aparte pre-postconditie uh, specificaties uh, samen te vatten. Dus heel strikt per procedure één e pre specificatie, dat is, zal in de praktijk niet zo, uh, niet zo werken. Omdat je vaak verschillende, wat ik al zei, verschillende situaties uh, wilt onderscheiden waarin zo'n procedure uh, geacht wordt correct te werken. Maar in ieder geval zijn die specificaties, die betreffen dus wel uh, gewoon generieke call en niet concrete calls hier in S. Want als ik hier, want in dit bewijs, de correctheidsbewijs van deze main statement, kan ik dus deze aannames over ge, deze generieke calls, of deze contracten, gebruiken door gewoon uh, voor elke call zo'n bijbehorende uh, generieke call te instantiëren. Met behulp van die instantiatieregel. En dan de rechtvaardiging van die uh, specificaties, van die generieke calls, die is dan nog veel simpeler, want elk. Elk zo'n uh, uh, aanname moet ik gewoon rechtvaardigen door te laten zien dat erbij behoren de body. Gewoon de body, want ik, hoef niks, uh, te, ik heb niks te uh, initialiseren, want dit zijn gewoon de formele parameters. Maar wel allemaal dus onder de aanname dat voor elk van die generieke calls, de postconditie, uh, geen vrij voorkomens van de formele parameters Nou, in principe, uh, uh, ja, je kunt natuurlijk nu, deze regel staat wel toe dat je, uh, nou ja, in principe dus een, een, een bak vol uh, pre-specificaties voor elke generic call uh, neemt. Maar, als je even uitgaat van uh, één, uh, één pre-postconditiespecificatie voor elke generieke call, ja, dan zie je dat het dus lineair is nu. Want dit bewijs is lineair en je hebt hooguit een ental, het aantal procedure, het aantal, het aantal bewijzen hier is precies het aantal aannames dat je hebt. En dat is gewoon gelijk aan het aantal procedure Eh... Oh ja, hier is dus, dus een, een voorbeeld van uh, waarom die aanname geldt dat, uh, van, uh, nog even de motivatie van die, van die uh, restrictie, hoewel dat hopelijk nu wel, wel duidelijk is dat dat voorkomt natuurlijk uit die, uit die blokregel, uh, maar kijk nou maar even hier naar dit concrete voorbeeld. Uh, als je bijvoorbeeld uh, een simpel, heel flauw uh, ding op zich, gewoon je zet u op nul, de formele parameter. Dan zou je dus uh, uh, kunnen, eenvoudig kunnen bewijzen over, de, over de, de body van deze procedure deze correcte specificatie. En dan zou je dus uh, uh, deze uh, generieke call uh, hebben, hè? deze specificatie van die generieke call. Hè? Want. Uh, ja, je doet gewoon de body replacement, hè? want dit geldt, dus geldt dat ook. Nou, zou je nou uh, die u vervangen door, in de preconditie door uh, stel actuele parameters, uh, dan krijg je dus automatisch, vanuit de niets, dat die u gelijk is aan 0, maar ja, welke u is dat? Dat is niet meer deze, deze u, dat is mogelijkerwijs een u die bijvoorbeeld hier geïntroduceerd is. Dus daar kun je zien dat uh, ja, dit, dit geldt in het algemeen niet.